Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. Wie vind jij de slimste persoonlijke assistent? Google, Siri of Alexa? In deze missie ga je een slim computerprogramma programmeren dat emotie kan herkennen in jouw stem. Al deze slimme assistenten spreken natuurlijk niet echt een taal. Maar ze doorlopen een aantal stappen om het geluid dat jij produceert om te zetten in een voor een computer begrijpelijke taal. Als je de robotmissies hebt gedaan, dan weet je dat computers een binaire taal spreken. Een taal van enen en nullen. Dit noem je ook wel digitaal. Wanneer je spreekt, maak je trillingen in de lucht. Het geluid verplaatst zich in golven door de lucht. Deze golven hebben een mooi geleidelijk verloop. Ze zijn daarom analoog. Een microfoon vangt de analoge golven op en zet ze om naar digitale gegevens die een computer kan begrijpen. Het slimme computerprogramma of de slimme assistent analyseert vervolgens deze digitale gegevens met behulp van een getraind spraakmodel. Ook dit model is weer getraind met ontzettend veel voorbeelden. Test zelf maar eens in Cognimates. Navigeer in Chrome naar cogniBates.me. Klik op Code and Play. Selecteer een willekeurige sprite en klik op Geluiden. En vervolgens op Opnemen. Wanneer je nu op de rode opneemknop drukt en drie of meer keer hetzelfde woord zegt, zie je dat het woord een bepaald patroon heeft. Een algoritme kan dit patroon gebruiken om te bepalen welk woord jij uitspreekt. Probeer het maar eens. Nu zelf aan de slag. Eerst de sprites uploaden.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 Je ziet dat er een aantal sprites en een achtergrond klaarstaan. Je gaat de meter zo programmeren dat hij luistert met de microfoon naar het woord dat jij zegt. Vervolgens analyseert het algoritme dit woord en voorspelt of het een negatief, een vervelend, een neutraal, een neutraal, niet stom, niet aardig, of een positief woord, een aardig woord is. Daarnaast start en stop je de meter met de spraakopdracht. Klik de pijlsprite aan. Wanneer er op de groene vlag wordt geklikt, zet de stem op. Ik kies voor Alt, maar jij mag natuurlijk ook een andere stem kiezen. En begin met luisteren. Wanneer ik het woord start hoor, zeg dan, hallo, ik ben een emotiemeter. Wacht even en zeg Zeg een Engels woord tegen mij. En ik meet of je iets liefs, iets neutraals of iets stoms zegt. Begin met luisteren, dan een lus om het gevoel van het laatste uitgesproken stukje tekst op te halen en te tonen in tekst. Het model is getraind met Engelse woorden. Deze meter verstaat daarom ook alleen Engels. Nu jij. Dan de naald laten draaien. Wanneer de tekst negatief is, richt naar 30 graden. Wanneer de tekst neutraal is, richt naar 90 graden. En wanneer de tekst positief is, richt naar 135 graden. Stoppen kan weer met een spraakcommando. Als ik hoor stop. Dan stop met luisteren en zeg tot ziens. Nu jij. Opslaan op je computer en testen. Dit model is dus getraind met Engelse woorden. En er zijn een heleboel voorbeelden van negatieve woorden. Een hele berg voorbeelden van neutrale woorden en een hele berg voorbeelden van positieve woorden aan het algoritme gevoerd. Op je werkblad zie je een aantal voorbeeldwoorden. Nu jij. De sensor vangt het geluid op. Het programma zet dit om in een door een computer te lezen formaat en doet een voorspelling. Best slim! Maar eigenlijk zijn slimme assistenten nog iets slimmer dan dit. Behalve het patroon van het woord gebruiken ze nog veel meer kenmerken om te bepalen wat jij zegt. Wat denk jij, wat zou je nog meer kunnen gebruiken? De snelheid? Misschien de hardheid waarop iemand iets zegt? Maar heel belangrijk, slimme assistenten onthouden ook wat jij eerder hebt gezegd en vergelijken daar ieder nieuw woord mee. Dit noem je de context. Ze bepalen eigenlijk het onderwerp van jullie gesprek. Bijvoorbeeld, je vraagt de slimme assistent waar is de dichtstbijzijnde bioscoop. De assistent noemt de dichtstbijzijnde bioscoop op. Wanneer je daarna vraagt wat draait er, zal de slimme assistent netjes de films opnoemen die in die bioscoop draaien. De zin wat draait er op zich zegt niet zoveel. Je zou het nummer dat nu op de radio is kunnen bedoelen of de films in een andere bioscoop. Maar doordat de assistent weet dat je eerder hebt gevraagd naar de dichtstbijzijnde bioscoop, zal hij begrijpen dat je ook de films in deze bioscoop wilt weten. En hoe meer je zegt, hoe meer kenmerken er aan het gesprek worden gehangen. En hoe nauwkeuriger een assistent kan voorspellen wat je precies bedoelt. In deze missie heb je ontdekt hoe een slim programma analoog geluid via een sensor omzet naar een digitaal formaat dat door computers begrepen kan worden. Vervolgens heb je een slim programma gecodeerd dat met behulp van kunstmatige intelligentie het gevoel van een woord kan voorspellen en zo de emotiemeter kan aansturen.